Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. Je weet inmiddels hoe je een circuit maakt waar langs de stroom van de ene kant, ook wel pol genoemd, naar de andere kant kan stromen. Maar waar bestaat die stroom eigenlijk uit? Je weet inmiddels hoe je een papieren circuit maakt waar langs de elektrische stroom van de ene kant, ook wel pol genoemd, naar de andere kant kan stromen. Maar waar bestaat die elektrische stroom eigenlijk uit? Elektriciteit is een stroom van elektronen. Elektronen zijn deeltjes met een negatieve elektrische lading. Ze zijn zo klein dat je ze niet kunt zien. Als een elektrisch apparaat aanstaat dan stromen de elektronen door bepaalde onderdelen van dat apparaat. Zo vormen ze een stroomkring, ook wel een gesloten elektrisch circuit genoemd. Een stroomkring bevat altijd een bron van elektriciteit, vaak is dit een batterij. Bij de minpool van de batterij zitten veel negatief geladen elektronen. Daarom heeft de minpool een negatieve lading. En bij de pluspol van de batterij zitten maar weinig elektronen en daardoor is de pluspol positief geladen. De elektronen stromen van de minpol naar de pluspol. Ze stromen van de plek waar veel elektronen zitten naar de plek waar weinig elektronen zitten. Doordat er veel meer elektronen bij de minpol zitten dan bij de pluspol is er een spanningsverschil tussen beide polen. Hoe groot het spanningsverschil is geven we aan met een eenheid in volt. Op de batterij van deze afbeelding staat bijvoorbeeld 1,2 volt. Het spanningsverschil in deze batterij is dus 1,2 volt. Als de stroomkring ergens onderbroken is, kan de stroom niet rond. Een elektrisch apparaat of jouw papieren circuit kan dan niet werken. Een elektrisch apparaat of jouw papieren circuit kan alleen werken als de stroomkring gesloten is. In deze missie ga je een lichtgevende wenskaart maken. Ik heb deze gemaakt. Pak het lege werkblad er maar bij. En ontwerp als eerste jouw lichtgevende kaart. Bedenk waar je de ledjes wilt plaatsen en denk ook alvast na over hoe je circuit moet lopen om ze straks te laten branden. Knip nu beide kanten uit. Ik teken mijn kaart, prik twee gaatjes en dan kleur ik hem in. En teken het circuit op de andere kaart. Teken waar de plus- en de minzijdes van zowel de batterij als de ledjes komen. En zorg dat je ze goed omplaatst. Dus de pluspootjes van de ledjes, de lange pootjes, aan de pluskant van de batterij. Dat is de gladde kant. Dit kan best lastig zijn. Begin vanuit de batterij en zorg dat je circuit mooi gesloten is. Zo'n tekening noem je ook wel een stroomdiagram. Nu jij. Zet deze video maar even op pauze. Plak dan je circuit in elkaar. Zet de batterij deze keer vast met een beetje lijm. Zorg wel dat de batterij contact maakt met het kopertape. Gebruik dus niet te veel lijm. Een klein druppje is genoeg. En test het. Gelukt? Goed gedaan. Dan nu de laatste stap. Plak nu de voor- en achterkant op elkaar. De omgevouwen rand onderaan is de schakelaar van je circuit. Druk je hem aan, dan gaat het ledje branden. Laat je hem los, dan gaat hij weer uit. Zo sluit of open je de stroomkring. Plak nu jouw kaart in elkaar. Je hebt nu ontdekt dat elektriciteit een stroom van elektronen is. Daarnaast heb je geleerd hoe je een stroomkring kunt uittekenen in een stroomdiagram. Ik zou het leuk vinden als jij je lichtgevende kaart met ons deelt op social media. De links naar onze sites vind je hieronder. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot een volgende missie.